Hoi en welkom bij een goed nieuwe video. In deze video ben ik op een bepaalde website terechtgekomen die sprookjesachtige verhalen heeft. Even kijken wat zijn het. Ja, het kan een waar verhaal zijn, maar het kan ook een sprookje zijn. Deze gaat dan toevallig over de steen die aan de ketting ligt in Utrecht. En de samenvatting luidt als volgt. Even kijken hoor: De Utrechtse Sava over geesten en tovenaars van de Oude Gracht. In Utrecht, op de hoek van de Oude Gracht en de Elgenhof, ligt sinds 1520 een steen aan de ketting. Dit verhaal vertelt waarom de steen aan de ketting vastgebonden is. En dan heb je gewoon een, eigenlijk een uitleg. Maar we gaan lezen en we zien wel of het wel echt waar is. Ik heb trouwens mijn telefoon hier dus uh, vandaar. Een bijzonder verhaal is verbonden aan de Utrechtse steen die vastgeklonkeld ligt bij het hoekhuis van de Elfenhof 364. Deze grote steen was daar oorspronkelijk neergelegd om het huis bij het slepen van vrachtgoederen of het rijden van de wagens voor schade te behoeden. In 1520 lag ze er al. Maar pluis was het niet met de steen die er overdag zo doodgewoon uitzag. Stel je voor wanneer je 12 uur s'nachts bij een nieuw maan een speld van haar bleke aderen stak Vloeide haar bloed uit en dat was nog niet alles nog lang niet alles midden in de nacht kwamen er allerlei boze geesten en reuze heksen en tovenaars ze dansten rond de steen ze daar ermee over de keien van de oude gracht ze kaatsten ermee als een bal heen en weer van de Vollersbrug over de oude gracht naar de geertbrug heen en weer Hopsika. Het was een afschuwelijke herrie. En de burgers van Utrecht konden niet te slaap komen van het lawaai. Maar de reuzen, tovenaars en heksen moeten een mens niet spotten, zeiden ze hoofdschuddend. Uiteindelijk werd de tocht de bond. Horen en zien verging je. Men hield de nachtelijke optocht en wist alle boze geesten in het water van de grachtubwannen. Ze schrokken zo erg van de onzachtbare mensenstoet dat mensen nooit meer terug heeft gezien. Voor alle zekerheid liep men de kei toen nog aan banden staan. En na al die tijd kwam er geen bloed meer uit de aderen. En Utrecht was in de nachtelijke uren stiller en vrediger dan ooit tevoren. The end. Okay. Um, weird. Dat was het jongen. Ik hoop dat deze video leuk was, dat jullie ervan genoten hebben. Laat eventjes hier beneden weten. Uh, laat vooral eventjes hier beneden weten wat jullie nog meer graag leuk zouden vinden om te zien op mijn kanaal. En dan zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een groep nieuwe video. doei! doei.